Ik werk bij uh, VAROS, het expertisecentrum uh, gezondheidsverschillen. En uh, VAROS zet zich in uh, voor een goede toegang tot en een uh, uh, betere kwaliteit van zorg. En uh, in, vanuit het programma Ouderen uh, staat uh, gelijke kansen voor gezond ouder worden centraal. dat doen we uh, met een aantal uh, doelgroepen, met name specifiek voor de migrantenouderen, maar ook voor de ouderen met een lage sociaal-economische status. Uh, en namens ons hele programma en namens... vaders heet ik u dus van harte welkom op het... webinar Dementie en... Oudere Birganten Het Gesprek in 2020. En waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het hebben over... de uitdagingen die er spelen in de uh, vroege signalering uh, van dementie. We gaan het hebben over de onderdiagnose uh, bij uh, mensen met dementie. Met name bij de groep migranten is dat anders en groter dan bij de groep autochtone uh, mensen met dementie. We gaan het hebben over de belangrijke rol van de mantelzorger en we gaan het hebben over uh, dementie in de tijden van corona. En uh, het doel van dit webinar is om de producten die wij hebben ontwikkeld uh, bij VAROS met jullie te delen. We zijn ook heel erg benieuwd uh, naar alle producten, um, wat, wat jullie van die producten vinden. Uh, dus geef dat ook vooral aan. En ook uh, welke producten missen jullie nou uh, in die uh, dementiezorg. Uh, dus dat horen we ook graag terug en dat kan ook in de chat. Uh, uh, nou ja, en we vinden het echt heel erg belangrijk uh, dat dit thema veel aandacht krijgt en urgentie dat er een grotere urgentie is voor dit thema. En, en dit, dat, dat komt ook door dit soort bijeenkomsten. Bij, bij VAROS doen we... veel onderzoek en allerlei projecten. Maar ook dit soort bijeenkomsten helpen... Uh, om... Um, uh, de dementiezorg voor migranten... ouderen centraal te stellen. En um, nou ja, we vinden het... echt geweldig dat er nu zoveel aanmeldingen... Uh, zijn. Wel uh, 300 aanmeldingen. Uh, dat kon onze Zoom nog bijna aan. En uh, we zitten nu al... Ik kijk nu even, 166 uh, deelnemers. Uh, ik wil jullie ook nogmaals vragen: uh, zet je geluid uit en uh, eventueel ook je beeld uh, uit. Um, en als ik uh, vanmiddag, uh, vanochtend nog even doorgescrold in de deelnemerslijst, en dan zag ik een mooie groep van uh, praktijkondersteuners, uh, mensen uit het welzijnswerk, maatschappelijk werkers, oudere consulenten, artsen, wijkverpleegkundigen. Um, Mantelzorgers, beleidsmedewerkers, de gemeente is aanwezig, de nou, whole system in the room. Uh, nou ja, daar zijn we hartstikke uh, blij mee. En dan nu naar de, naar de titel uh, van vandaag. Die hebben we heel zorgvuldig uitgekozen. Um, dementie uh, en migranten, het gesprek uh, uh, in 2020. Want dat gesprek uh, dat heeft dit jaar natuurlijk echt heel anders plaatsgevonden. Uh, dat was niet op het ontmoetende centra... Dementie, dat was niet in het buurthuis. Dat was dit keer niet uh, in de huiskamers. Niet op de intramurale afdelingen van de verpleegafdelingen. Uh, maar dat was vaker achter beeld. Uh, dat was vaak achter beeld. Uh, dat was vaak via de WhatsApp. Uh, dat was uh, aan de telefoon. En dat alles uh, maakte dat uh, die driehoek, uh, die mantelsvogger, die persoon met dementie en die professional anders uh, met elkaar hebben gecommuniceerd het afgelopen jaar um, en dat, um, uh, ja, dat dat zie je dus dan ook gewoon uh, terug en um, ja, dat is moeilijk geweest voor mensen met dementie ik ga heel even onderbreken want ik, ik word heel erg afgeleid zeg maar, door het geluid van anderen dus nogmaals uh, de vraag uh, kunnen jullie, uh, jullie geluid uitdoen ga ik nog even terug naar dat gesprek dat het, he, in, die, uh, in die driehoek Verhaal, dat is uh, tussen de uh, mantelzorger, uh, de persoon met dementie en die professional, dat gesprek heeft zich dus anders plaatsgevonden. En ook voor de uh, uh, migrantenmantelzorgers en de uh, personen met dementie uh, van, met een de migratieafkomst was dat moeilijk. Uh, ook omdat zij moeite hebben met de Nederlandse taal en vaak niet digivaardig zijn. En ook dat onderdeel van, dat, van die cultuursensitieve zorg, hè, we gaan uit van persoonsgerichte zorg met cultuursensitieve elementen. Dat onderdeel uh, is ook verstoord geraakt. Dat is ook niet altijd uh, mogelijk uh, geweest, zeg maar, door de corona. Uh, en twee gesprekken zijn eigenlijk bijgebleven. Een Gesprek met een uh, Turk-Nederlandse mantelzorger uh, van wie beide ouders in een verpleeghuis verblijven. En uh, ik haar sprak um, voor onderzoek uh, voor corona. En, en zij uh, uh, bij mij aangaf, en ik quote haar even, ze vertelt, wij als kinderen, als mantelzorgers, vullen de zorg aan, op een manier die het voor onze ouders passend maakt. En deze schakel is nu abrupt eruit gehaald. Nou, en dat is gewoon heel moeilijk en verdrietig geweest voor, voor deze groep mantelzorgers. Maar ook een gesprek wat ik had met een, uh, een professional uh, van een grote zorginstelling. En dat, dat gesprek was nu in de, tweede, uh, in de tweede golf. En in dat gesprek vertelde ze mij dat het heel heftig werd weer uh, op de locaties. Uh, dat er veel afdelingen waren met corona. Dat er veel collega's uh, ziek werden. En um, dat er ook veel mensen vanuit de stafafdelingen en de ondersteunende diensten moesten bijspringen. Uh, en, en van dat gesprek werd ik ook heel erg stil. En dacht ik, het komt, weer, het komt heel dichtbij. En uh, wij willen jullie vanuit VAROS uh, um, ook dan hartelijk danken. En we spreken onze waardering uit voor het werk wat jullie dag in dag uit weer doen uh, voor onze ouderen. Uh, Dank je wel daarvoor. En dat gesprek, uh, ik heb nog een laatste haakje naar onze titel. Dat gesprek uh, in 2020, dat, dat uh, verwijst ook naar onze producten. Want we hebben met VAROS uh, een aantal producten gemaakt op het vlak van dementie en migranten. En... Uh, dat gesprek is vaak ook een belangrijke basis uh, van onze producten, want als het gesprek goed wordt gevoerd, als er een goede dialoog is tussen die mantelzorger, persoon met dementie en ook professional, dan gaat de informatieverstrekking makkelijker. Dat draagt weer bij tot een goede toeleiding en ondersteuning van ouderen uh, met een migratieachtergrond en zijn naasten. En dan zou ik graag naar de volgende sheet willen, Sam, daar. Ja, dankjewel. Dan uh, neem ik nog heel kort even het programma met jullie door. Dat doen we aan de hand van de patient journey. Uh, zoals jullie weten neemt de persoon met dementie, uh, komt in verschillende fases, aantal stadia die, uh, die hij of zij doorloopt. De niet-buisfase waarbij de diagnose nog niet, um, de diagnose is dan nog niet gesteld, maar er zijn wel signalen van dementie. Uh, dan heb je de diagnosefase, het dagelijks leven uh, met dementie, zorg in een verpleeghuis en um, de fase rondom het sterven. En ik heb hier al een sneak preview van uh, een aantal producten die wij uh, hebben ontwikkeld. Uh, producten kunnen ook in verschillende uh, fases uh, hun werk doen. Uh, en um, ja, deze producten staan ook allemaal uh, straks in een totaaloverzicht, maar ook staan ook op onze themapagina. En dan graag naar de volgende. En dan stel ik jullie nog even kort voor aan ons team. En terwijl jullie deze mooie sheet uh, bekijken, uh, geef ik straks het woord aan uh, Jennifer van den Broeke. Zij zal uh, ons meenemen in de uitdagingen die er zijn in de vroege signaleringsfase en in de diagnosefase. Uh, na uh, het gesprek met Jennifer is er nog plek voor vragen. Uh, maar ik zal niet alle vragen met haar kunnen doornemen die jullie in de chat uh, stellen. Dus een aantal vragen zullen wij in de chat direct beantwoorden. En een aantal vragen. Um, zullen wij uh, uh, ook na deze webinar uh, uh, aan jullie kunnen beantwoorden. Uh, nou ja, dan rest mij uh, jullie heel veel plezier te wensen. Um, en ik, uh, nou ja, nogmaals de vraag om goed jullie microfoon uit uh, te houden. En dan geef ik het woord graag aan Jennifer. Ja, daar ben ik. Hallo allemaal. Ik uh, had even moeite met de unmute knop vinden. Um, goedemorgen en wat fijn uh, dat jullie de tijd hebben genomen om naar ons webinar te komen. Mijn naam is Jennifer, Jennifer van den Broeken. Hier uh, zien jullie wat van mijn contactgegevens. Ik zie dat LinkedIn er ook bij geplaatst is. Dat is een van mijn voornemens voor het nieuwe jaar. Daar ben ik nog niet zo heel bedreven in, maar uh, hopelijk volgend jaar wel. Ik wil uh, beginnen met het, een verhaal um, dat echt gebeurd is um, en wat ik wel heel uh, uh, inspirerend vond. Het begint alleen erg verdrietig. Het is het verhaal over meneer El Filali. Dit is niet zijn echte naam, maar een fictieve naam. En um, hij is op een dag opgepakt door de politie. De bakker had de politie gebeld, want meneer had een pak koekjes gestolen. De politie nam uh, meneer el mee naar het bureau en uh, belde zijn zoon en schoondochter. En die waren zich, uh, uh, nou zeg maar, een hoedje geschrokken. Ze wisten niet wat hen overkwam. Meneer el is, is, is geen dief. Uh, nou. Ze begrepen echt niet wat er gebeurd was. En vooral voelden ze zich enorm beschaamd over de situatie. Ze vonden het echt verschrikkelijk. Ik ga hier verder... Uh, ik zal jullie aan het eind vertellen hoe het afloopt. Maar ik wil eerst vertellen um, wat er hier nou gebeurt. We zitten hier natuurlijk op een webinar over oudere migranten en dementie. En uh, jullie zijn allemaal op welke manier dan ook, ofwel via werk ofwel als vrijwilliger, betrokken. Bij dementie. Um, dus jullie zullen wel een vermoeden hebben wat er aan de hand is bij meneer L. Filali. Maar de zoon en schoondochter hadden echt totaal geen idee. En dat is iets wat we bij veel mensen zien. Uh, in Nederland uh, is de ziekte dementie, en misschien is dat voor jullie moeilijk voor te stellen als je er echt dagelijks mee bezig bent, maar nog redelijk onbekend bij grote groepen mensen. En niet alleen bij Oudere migranten is de ziekte onbekend, maar ook bij heel veel autochtone Nederlanders. Uh, mensen hebben er misschien wel gehoord, van gehoord, het woord wel gehoord. Alzheimer is een bekende term, en je ziet het steeds vaker op televisie. Maar wat dat nou echt betekent en inhoudt, dat weten veel mensen niet. En dat komt omdat veel informatie waarin uitleg wordt gegeven over dementie, niet bij de mensen terechtkomt. Um, Mensen die krijgen niet de uitleg die ze eigenlijk nodig zouden hebben over, uh, over dementie, over de signalen van dementie, noem het maar op. Dat heeft deels te maken met um, een mismatch die er is tussen de uitleg die soms ingewikkeld wordt aangeboden of in folders of op plekken waar mensen niet komen. Um, maar het heeft ook te maken met de vaardigheden van mensen zelf uh, en dat tussen het de manier waarop uitleg wordt gegeven over dementie, niet goed past bij wat mensen nodig hebben. Um, veel mensen in Nederland, 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder, kunnen bijvoorbeeld niet echt goed lezen of schrijven. En dan zijn er ook nog eens uh, meer dan een derde van de Nederlandse mensen die moeite hebben met beperkte met gezondheidsvaardigheden. We noemen dat beperkte gezondheidsvaardigheden. Hier staat een korte definitie. Uh, gezondheidsvaardigheden zijn vaardigheden die je gebruikt uh, om uh, beslissingen te kunnen maken over gezondheid. Um, je hebt daar allerlei vaardigheden voor nodig, zoals kunnen rekenen, kunnen lezen en schrijven, maar ook vragen kunnen stellen, uh, afspraken kunnen maken. En steeds vaker ook uh, e-health vaardigheden, bijvoorbeeld om een afspraak ergens te maken, word je steeds vaker doorverwezen naar een website. Nou, alles bij elkaar noemen we dit gezondheidsvaardigheden. En we weten uit onderzoek dat dus 36% van de mensen in Nederland hier moeite mee heeft. Dat betekent dat voor jullie allemaal hier een belangrijke rol is. Vaak weten mensen dus niet wat kan en wat mag en wat te doen. En dat geldt zeker rondom dementie. Veel mensen weten niet dat je... ...bij dementie een diagnose kan laten stellen. Veel mensen weten niet dat je hulp mag vragen voor de zorg die je bijvoorbeeld levert aan een vader of een moeder met dementie. En heel veel mensen weten niet dat zij zelf ook stappen moeten zetten. Dus daarbij is ook jullie hulp en uitleg nodig. Neem het niet voor lief dat je denkt dat mensen het wel weten. Dat zijn aannames die dus heel vaak niet kloppen. Nou, even een, uh, een stapje achteruit en een uh, perspectief op, op waar we het over hebben. Uh, we zien dat er een sterke uh, vergrijzing is, maar het is niet een grijze vergrijzing, maar een gekleurde vergrijzing. Uh, althans, daarmee geven we aan dat steeds meer uh, ouderen die ooit uit uh, Turkije, Marokko, Suriname, uh, Indië, Molukken en heel veel andere landen naar Nederland zijn gekomen nu de leeftijd gaan bereiken waarop ze dementie kunnen ontwikkelen. En jullie zien hier een plaatje, het is wat klein. Uh, ik gebruik hem toch graag, want het is, uh, hij geeft het mooi weer. Uh, jullie zien een roze pijltje en daarin is het aantal mensen, uh, dat ongeveer aangegeven dat nu 65 jaar en ouder is. En dat roze pijltje zakt met ieder jaar, dus je kunt zien dat er een grote toename is van het aantal migranten dat 65 jaar of ouder gaat worden de komende jaren. We weten uit onderzoek dat dementie vaker voorkomt bij mensen met een Turkse en een Marokkaanse en een Surinaamse achtergrond. En dat heeft te maken met een aantal ziekten die ook vaker voorkomen onder deze groepen. Zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Um, daarnaast weten we ook dat veel... Uh, Um, dementie niet herkend wordt Dus mensen belanden bijvoorbeeld in het ziekenhuis met een longontsteking Waarbij dan uh, in het ziekenhuis pas wordt vastgesteld Dat iemand al in, in een ver stadium van dementie is Maar dat er nooit eerder de diagnose is gesteld En heel veel uh, mensen zijn gewoon thuis uh, zonder de diagnose um, Er is dit jaar is het sheet van het uh, register uh, dementie Uitgekomen, gemaakt vanuit dementiezorg voor elkaar. En daarin is gekeken welke mensen hebben nou dementie. En daarin zie je niet dat er vaker dementie voorkomt bij mensen met een migratieachtergrond. We verwachten dat dit komt omdat deze hogere prevalentie en de onderdiagnose eigenlijk elkaar wegstrepen. En een ander vermoeden dat we hebben is dat het zou kunnen komen omdat er geen onderscheid is gemaakt in het register tussen de verschillende generaties. En daar kan ook nog wel een verschil in zitten. Dat brengt mij tot de volgende slide, um, want we hebben wel de mooie titel Oudere migranten met dementie. Migranten in Nederland zijn super divers. In het plaatje van de gekleurde vergrijzing die ik liet zien, uh, zag je zowel eerste als tweede generatie. We hebben inmiddels ook een derde generatie. Um, mensen zijn, verschillen enorm van elkaar. Ik heb hier um, twee, twee uh, uh, voorbeelden daarvan gegeven. Recent hebben we um, MCMO en HATIP, een um, Marokkaans-Nederlandse en een Turks-Nederlandse uh, migrantenorganisatie, hebben onderzoek gedaan onder hun leden. Uh, en daarin kwam bijvoorbeeld naar voren dat heel veel oudere migranten uh, in armoede leven. Aan de andere kant hebben we ook uh, de stichting MN. Uh, van de associatie van Marokkaanse artsen in Nederland. En daar werken allerlei artsen. Uh, eerste generatie, tweede generatie. Die zijn erin verenigd. Die zullen niet in armoede leven. Het is dus Heel erg groot verschil um, tussen allerlei uh, ouderen onderling. En ik kan me voorstellen dat jullie dit al lang weten. Omdat je dagelijks werkt mogelijk met, met uh, oudere migranten en hun mantelzorgers. Maar ik vind het wel belangrijk om het te noemen. Um, ook omdat je, he, ik ben van huis uit socioloog, dus ik medisch socioloog, dus ik kijk graag naar groepen mensen. Ook omdat dat helpt um, om handvatten te geven, te bieden uh, als je in je dagelijks werk met bepaalde mensen gaat. Dan is het fijn om te weten um, wat voor verschillende type mensen er bijvoorbeeld zijn. Um, maar als je daar dagelijks mee aan het werk bent, ja, het is niet voor niets dat we zo graag op maat werken. Uh, met patiënten en cliënten. Omdat je iedere keer weer moet kijken wie je nou toch voor je hebt. We zien een groot verschil tussen de, uh, de mensen die gemigreerd zijn uh, als jongvolwassenen uh, naar Nederland. Zij um, hebben het vaak um, uh, wat, ja, wat pittiger op het gebied van dementie dan bijvoorbeeld uh, de ouderen uh, die uh, als kind naar Nederland uh, gekomen zijn. Die hebben toch weer een... Een, uh, ja, een groter deel van hun leven in Nederland doorgebracht en hebben daardoor al meer kennis, bijvoorbeeld, van het Nederlands uh, gezondheidssysteem. Daar, daar, al dit soort verschillen uh, zien we terug. Het is dus heel belangrijk om. Even kijken, hij gaat niet door naar de volgende slide. Oh, gaat hij te snel? Ja. Terug bij waar ik mee begon. Het is in de niet-pluisfase enorm belangrijk dat mensen weten over dementie. Uh, dat er verschillende soorten dementie zijn. Uh, wat je te wachten staat met dementie, hoe het verloop is, hoe je het kunt herkennen en tot wie je je kunt richten. Dit soort informatie. Um, wordt al jaren geboden aan mensen, Via, uh, van, vanuit Noom, vanuit Alzheimer Nederland, zijn hele mooie voorlichtingscampagnes geweest en ook nog steeds gaande. En ook vanuit Varel zijn we hier uh, op bezig. Dus we bieden bijvoorbeeld um, uh, wachtkamerfilmpjes voor in de huisartspraktijk, uh, die we samen met huisartsen, en met een, uh, sorry, een praktijkondersteuner en een geriator ontwikkeld hebben en getest hebben in de wachtkamer. Um, met verschillende uh, uh, migranten. Um, en we leiden bijvoorbeeld ook sleutelpersonen op om informatie te geven in de eigen taal. Rondom de diagnose um, kan het ingewikkeld zijn um, hoe je het gesprek start over uh, dementie. Stel je bent, uh, je bent werkzaam in, in het sociale veld en je hebt een... Uh, uh, een groep, een groep uh, vrouwen die je regelmatig ziet en je hoort vragen over, uh, of, of je hoort een, een persoonlijk verhaal over iemand die zich zorgen maakt over een, een, een vader. En je denkt zelf, hé, hey, dit zou best eens dementie kunnen zijn. Hoe zou je dan met die vrouw in gesprek kunnen gaan om te zeggen, nou, uh, mogelijk is het dementie, je zou eens naar de huisarts kunnen gaan. Janne Padma is een, een onderzoeker uit, uh, van het, de Geheugenpolie voor migranten aan het Erasmus. Zij geeft in haar presentaties wel eens het voorbeeld van de sneeuwziekte. Um, dat is een ziekte waar ik nog nooit van heb gehoord. Stel dat iemand mij ineens zou zeggen, hé, hey, je hebt mogelijk de sneeuwziekte. Ga eens naar de huisarts. Dan zou ik ook denken, ik voel me prima. Uh, ik weet eigenlijk helemaal niks over de sneeuwziekte. Ja, als ik me toch wel oké okay voel, waarom zou ik dan naar de huisarts gaan? Uh, is het ernstig? Kortom, het is fijn als je ook dan al wat informatie kunt geven over dementie. En iemand langzaamaan het idee kan laten wennen dat uh, een, een diagnose uh, of in ieder geval het onderzoek om te kijken of er iets aan de hand is prettig is. Maar met allemaal informatie en uitleg zijn we er nog niet. Um, het is ook belangrijk om meer begrip te hebben voor verschil um, we spraken uh, onlangs voor het onderzoek tegen care of caregiver met een aantal mantelzorgers en één mantelzorger um, uh, haar vader die had uh, dementie um, en het was binnen de familie uh, ja was het ingewikkeld er waren uh, veel verschillende ideeën over uh, wat belangrijk was en wat er moest gebeuren en deze mantelzorger is getrouwd met een Nederlands man. En die, uh, die, haar man die zei, joh, dan gaan, we, gaan jullie toch gewoon met z'n allen een keer een goed gesprek hierover hebben. Um, ja, en dat was goed bedoeld advies. Maar dat sloot zo niet aan bij hoe, hoe zij en haar familie uh, met elkaar omgaan. Uh, bovendien, een goed gesprek is best wel ingewikkeld. Als bijvoorbeeld een van de broers of zussen uh, niet in Nederland woont. Um, maar wel een mening heeft die heel erg belangrijk wordt gevonden binnen de familie. Het is als professional dan uh, heel erg handig als jij ook je openstelt voor andere manieren waarop uh, families het aanpakken. Um, en, en je bewust van bent van je eigen ideeën over wat goed is en wat niet goed is um, en dat dat misschien voor anderen anders kan zijn. Dus dat je ruimte laat voor andere manieren. Maar ja, hoe pak je het aan? Al die verschillen die er zijn, bij alle verschillende mensen. En soms ook echt wel hele ingewikkelde casussen. Juist een ziekte als dementie kan echt tot complexe situaties leiden met bepaald gedrag van een patiënt. Of een zorgen over overbelasting bij mantelzorgers. Hoe kan jij als professional of vrijwilliger hier dan... Uh, een bijdrage aan leveren. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is om mensen te betrekken. Dus ook binnen een familie, uh, wie zit er daar allemaal in? Welke, welke mantelzorgers spreek je? Uh, om, omdat ze goed Nederlands kunnen spreken. Maar zijn er ook bijvoorbeeld mantelzorgers die je minder spreekt, maar die wel de beslissingen nemen? Probeer daarachter te komen en, en ook met hen in gesprek te gaan of via de mantelzorger die je veel spreekt. En welke collega professionals hebben er expertise? In? Weet die ook te vinden? En sleutelpersonen. Um, ik denk dat er steeds meer mensen zullen komen die uh, zich willen inzetten voor elkaar en uh, een, willen helpen om een brug te vormen. We zijn nu al heel, heel goed bezig in Alkmaar uh, en in Amsterdam, waar de gemeentes een training hebben. Uh, hebben geregeld voor sleutelpersonen, gekoppeld aan, uh, uh, in Alkmaar is dat Geriant in Amsterdam de Stichting Mantelzorg en Dementie, die de sleutelpersonen uh, onder hun uh, hoede nemen en uh, ja, met wie we aan het kijken zijn, hoe we nou uh, professionals kunnen ondersteunen en gemeenschappen kunnen voorlichten. Dus help elkaar en ga in gesprek. Hoe liep het nou af met uh, meneer L. Filali? Nou... Hij had de mazzel, zou ik zeggen, dat er een politieagent was die wel de signalen van dementie herkende. En dat ook aan de zoon en de schoondochter vertelde. Ga met uw vader naar de huisarts. mogelijk is er dementie? Door dit voorval, en inderdaad toen uiteindelijk de diagnose dementie werd gesteld, was de schoondochter uh, zo geïnspireerd geraakt door haar eigen schrik en vervolgens hoe uh, het verder ging dat zij uh, zich gemeld heeft bij Alzheimer Nederland en daar als vrijwilliger aan de slag is gegaan. En jullie zien hier een foto van een van de dingen die ze bereikt heeft. Ze heeft nog veel en veel meer bereikt. Um, het is een hele inspirerende vrouw die verschillende gemeenschappen helpt en verschillende professionals helpt. Ik denk echt dat zij uh, mooi verschil maakt in Nederland. En um, ja, dat is mede tot stand gekomen door... Uh, door de oplettendheid van deze politieagent en hoe dit gegaan is. Nou, ik ga het stokje langzamerhand teruggeven aan Rosny. Um, ik heb een aantal dingen verteld. Um, we hebben inderdaad ook uh, op de website verschillende um, uh, tools die, uh, die jullie nog kunnen bekijken. Die zullen jullie allemaal ook toegestuurd krijgen aan het eind. Rosny, mag ik het woord weer geven aan jou? Ja, dankjewel Jennifer voor je presentatie. Ondertussen is er uh, goed getikt in de, in de chat. En we um, lopen iets uit, maar ik wil uh, wel twee vragen aan jou voorleggen. En dan gaan we door naar Carolien. Uh, Olaf Schuts, ik heb even de vraag hier voor me. Uh, hij is uh, specialist oudergeneeskunde en die vraagt... Uh, Wij komen situaties tegen waarbij het, waarbij het thuis echt niet meer haalbaar is om in te wonen. Maar familie... Uh, teg, uh, tegen een verpleeghuisopname is. Wat zijn jullie ervaringen met gesprekken over opname in een verpleeghuis? Ja, ja dit, dit komt veel voor en dit is ook echt heel ingewikkeld. Um, we, zien, we zien daarin verschillende dingen en verschillende oplossingen die families doen. En ik denk dat dat een van de richtingen is die we op moeten, is om veel meer de oplossingen die mensen vinden met elkaar te delen, zodat je ook wat voorbeelden kunt geven hoe het in verschillende families gaat. Dus ik weet nog een, een voorbeeld um, van een dochter die uiteindelijk inderdaad ook in precies zo'n situatie zat en over is gegaan om haar vader op te laten nemen in het verpleeghuis, waarbij alle vrienden uit de moskee heel erg boos op haar waren uh, en er schande van spraken. En toen heeft zij gezegd, nou, ga hem opzoeken alsjeblieft in het verpleeghuis en, en kom dan bij me terug. Nou, dat hebben die vrienden gedaan en die zijn naar het verpleeghuis gegaan en die zagen in welke staat de man was inmiddels. En die zijn bij haar teruggekomen en hebben gezegd, je hebt een goede keus gemaakt. Hier krijgt hij de zorg die hij nodig heeft. Maar er zijn ook andere situaties waarin um, ja, het toch... Um, in het belang is van, van de familie en van de cliënt, van de patiënt, dat iemand wel thuis blijft. En daar zijn, zijn er daar oplossingen gevonden waarbij er uh, toch met meer ondersteuning veel meer mogelijk bleek. Um, en dat uiteindelijk tot een verbetering leidde tot de, de mantelzorgsituatie. Um, dus het, ook hier weer is het maatwerk en, en, en uh, geduld en, en in gesprek gaan. Vooral echt in gesprek blijven. En ook, ja, ook hier, er zijn over en weer ook aannames. Dus er zijn ook allerlei aannames over hoe het in het verpleeghuis is. En die kloppen ook niet altijd. En vanuit verpleeghuizen, we, zijn, we hebben mooie voorbeelden gehoord waarin er ja, weinig ervaring is met migranten. En in, in gesprek met de familie aanpassingen zijn gemaakt. Waardoor een, een cliënt en een familie zich daar veel meer thuis voelt. Dus er is veel mogelijk, maar het vraagt om gesprek met elkaar. Ja. Dankjewel. Uh, uh, aan het begin... was er ook nog uh, een vraag. En dan wordt... Uh, op Olaf ook uh, goed gereageerd... ook van, vanuit andere collega's. En een andere vraag is... het gaat ook over het verpleeghuis. Mocht wel de opname uh, mogelijk zijn... in het verpleeghuis... Uh, hoe zit het dan met de taalbarrière? Vormt dat een drempel? En wat is daar... de ervaring mee? Ja, ik ga hier heel kort op antwoorden... omdat Caroline het ook oppakt, denk ik. Uh, taal... Taal is echt een, een ingewikkeld aspect, daar ben ik het helemaal mee eens. Um, we weten alleen uit allerlei onderzoek dat in een gesprek is, zijn de woorden slechts 7% van de communicatie. Het verbaast mij, maar het is toch echt zo. Dus heel veel doe je ook met verbale gebaren. Nou, online is het misschien allemaal wat anders. Uh, maar in, in het één-op-één contact um, is taal zeker wel een aspect. Maar je kunt zoveel buiten de taal om... En we hebben ook allerlei voorbeelden waarin uh, um, iemand toch echt de voorkeur gaf uh, aan een uh, um, professional die Nederlands sprak ten opzichte van iemand die de eigen taal sprak, om allerlei redenen. Um, dus ja, het is ingewikkeld. En er zijn ook allerlei oplossingen weer voor te vinden met, met uh, vrijwilligers en mensen die... Uh, een mooie koppeling maken tussen verschillende cliënten die dezelfde taal spreken. Zoals je ook in de podcast kan horen. Daar wordt een mooi voorbeeld van gegeven. Maar verder laat ik dat graag aan Caroline over. Dank jullie wel. Jij ja, bedankt Jennifer. En ik zie ook hier een mooie vraag van meneer of mevrouw Tjadier. Want we gaan nu ook in op de rol van de mantelzorgers van mensen met dementie met een de migratieachtergrond. En uh, wat er allemaal heeft afgespeeld in, in tijden van corona en dementie. En daarvoor geef ik graag het woord aan uh, Carolien Smit. En ook vragen aan haar kunnen uh, in de chat beantwoord worden. Ja, goedemorgen. Dankjewel, uh, Rochny. Ben ik goed te horen? Ja. ja. Nou, heel fijn dat er zoveel mensen uh, met ons samen uh, het, het vanmorgen willen hebben over... Uh, uh, over dementie en, en migranten. Uh, eigenlijk, en dan merkte ik het afgelopen half uh, uur al, geeft dat eigenlijk al een gevoel van team zijn. Uh, en ook al is een webinar uh, lastig omdat je eigenlijk heel veel aan het zenden bent, omdat niet iedereen aan het woord kan, zag ik in de chat dat mensen ook elkaar al aan het helpen zijn met, met, met hun ervaringen. Dus dat is nou typisch voor uh, ja, voor, voor een team en, de, en, en het samenwerken. En ik zal daar straks uh, uitgebreider op ingaan. Um, ik ga door naar het volgende, want ik ga het hebben over ja, het, het, het nieuwe samenwerken met mantelzorgers. Uh, en dat doe ik in vier stappen. Um, ik zal eerst uh, de mantelzorgerreis uh, beschrijven. Um, Net zagen jullie de, de reis, de patient journey, de reis van de persoon met dementie. Maar parallel daaraan loopt die van de mantelzorger. Um, en voor een groot deel is dat hetzelfde pad. Ik zal, naar het ik zal kijken naar die dementie en die mantelzorgerreis vanuit het perspectief van samenwerking. En ik zal het vervolgens ook doen vanuit wat we hebben meegemaakt... Uh, in de coronaperiode. En natuurlijk uh, zal ik ook wat tools aanreiken die we vanuit VAROS hebben ontwikkeld. Dit, is, dit kun je zien als de mantenzorgerijs. Die, die, wat ik al zei, het lijkt heel erg op die van de, van de persoon met dementie. Um, en eigenlijk wat nou typisch... nou Het, het geldt voor alle, alle mantelzorgers, maar ik denk dat het voor migranten nog extra geld is dat, um, dat die reis eigenlijk al begint voor die niet pluisfase in de, in de, Voor uh, bepaalde groepen migranten is het uh, heel gewoon geworden dat uh, dochters of, of kinderen uh, helpen, hun ouders helpen met het vertalen, met hun, het vinden van hun weg. Bijvoorbeeld in de zorg, maar ook uh, op, bij scholen enzovoorts. Dus daar is al een bepaalde uh, relatie gegroeid. Ik zal het nu vooral hebben over de laatste drie stappen, dus het dagelijks leven met dementie, de zorg in het verpleeghuis en alles rondom het sterven van de persoon met dementie. Ik baseer me daarbij op, uh, op onze onderzoeken, maar ook onze ervaringen met bijvoorbeeld binnen de, de dementiezorg voor elkaar, dus ook de ervaringen vanuit de praktijk. En dan gaat het eigenlijk over, uh, als het gaat om onderzoek en ontwikkeling, om vijf projecten. Het eerste project, Taking Care of Caregivers, dat, uh, dat heeft Jennifer ook al genoemd. Um, dat gaat vanuit het perspectief van alle betrokkenen, dus mantelzorgers, professionals, opleiders. Um, en dat gaat over het delen van mantelzorg. Omdat we weten dat juist bij uh, migranten, mantelzorgers, um, dat daar al heel gauw, een systeem ontstaat waarbij er één spilzorger is. Eén persoon, vaak een dochter, die bijna alle zorg op zich neemt en daardoor heel gemakkelijk overbelast raakt. Dus het in gesprek gaan met, eh, met zo'n mantelzorger om de zorg te kunnen delen, dat is een hele uitdaging. Het tweede project, wat heel, heel veel inzicht gaf, dat was het project wat we met de UVA en de andere partners hebben gedaan. Het eerste tijdens de eerste. Uh, Coronagolf En ons onderdeel dat had vooral, uh, bracht vooral het perspectief van de migranten-mantelzorgers in beeld. Um, hoeveel, um, we hebben een, een kleine groep mantelzorgers uh, heel intensief gevolgd, um, gewoon via de telefoon. Uh, en al hun ervaringen mogen opnoteren met de ervaringen met corona, maar ook met alle maatregelen. En wat dat betekent voor het migrant het mantelzorger zijn. Het onderzoek met onbegrepen gedrag had juist weer het perspectief van de zorgverleners. Dat was nog een onderzoek wat ik in mijn vorige baan als lector bij Windesheim heb mogen doen. Samen met Corina Bosma van Karen Dregeland. En dat ging vooral over het perspectief van zorgverleners in hun ervaringen met ouderen met dementie, met een de migratieachtergrond, met onbegrepen gedrag. En tenslotte zijn er twee grote VAROS-projecten uh, wat meer rond uh, de palliatieve zorg en het overlijden spelen. Het gaat over in gesprek over leven en dood en oog voor naasten. En ook daar zijn meerdere perspectieven meegenomen. Ik wilde vanmorgen um, ja, de insteek nemen van samenwerken. En dat is ook nog een beetje een erfenis vanuit mijn, mijn vorige job... Uh, aan zijn, omdat we daar ook een project hebben gedaan rond interprofessionele samenwerking. Ik denk dat veel mensen, uh, veel deelnemers nu, dat die nog weten uh, hoe de, uh, de, de, de urgentie van die samenwerking tussen sociale professionals en zorgprofessionals in de eerste lijn ten tijde van de transitie. In dat kader hebben wij toen uh, onderzoek gedaan naar die samenwerking. En toen ik van de week zat te denken van nou... He, die, die samenwerking tussen mantelzorgers, onderling, tussen mantelzorgers en professionals, heeft dat eigenlijk niet dezelfde eh, ja, kenmerken. Moeten we daar niet op dezelfde manier naar kijken? Eh, en dat bracht mij tot, tot deze insteek van vanmorgen. Dus eh, we weten uit onderzoek dat die effectiviteit van dat soort teams, dat dat wordt bepaald door drie aspecten. Eh, en dat is het een gedeelde visie, hebben mensen dezelfde kijk op op de zorg en op de ziekte. Uh, hoe vaak hebben ze contact en is er sprake van teamreflexiviteit? Hè? Dus het, het nadenken, samen nadenken over de, over, ja, over de zorg uh, vanuit een teamgevoel en dat ook in praktijk brengen. Dus mijn vraag was van hoe werkt dit nu, hè? Die, die drie elementen, bij die teams van professionals en mantelzorgers met een migratieachtergrond? Als het gaat om een gedeelde visie, dan zien we natuurlijk dat er voor een deel sprake is van perspectiefverschillen. Uh, wij, wij, uh, in Nederland zijn we gewend om te denken vanuit een de medisch model, als we het hebben over dementie of over een, een uh, biopsychosociaal model, waarin alle aspecten worden meegenomen. Uh, maar er zijn ook veel mensen die zien dat, er, uh, ja, dat dementie ook gewoon hoort bij het ouder worden. En er zijn ook mensen die denken dat het te maken heeft met, uh, met een soort straf, omdat om om bijvoorbeeld uh, de, de moslimleefregels niet goed, goed niet goed zouden zijn nageleefd. Nou, je kunt je voorstellen dat dat soort verschillen heel lastig zijn, het gesprek heel moeilijk maken. Ik kwam ook tegen dat bijvoorbeeld op zoiets als dat onbegreep gedrag, dat daar ook perspectiefverschillen op zijn. Dus, en dat heeft veel te maken met niet weten. Wat, wat, wat, dat, dat vertelde Jennifer al mooie voorbeelden van. En ik heb bijvoorbeeld voorbeeld als het gaat om zogenaamd onbegreep gedrag. Eh, dat ging over een, een, een Turkse man in het verpleeghuis die de gewoonte had om zijn voeten in de wc te wassen. En dat was... Uh, en dat, dat gebeurde eigenlijk vanuit zijn, vanuit zijn leefregel, dat je dat je, uh, je voeten moet wassen voor het, ge, voor het gebed. Een aantal zorgverleners wisten dat niet en die vonden natuurlijk maar iets heel vies, hè, je voeten wassen in, het, in de wc. En dat heeft tot spanningen geleid totdat een van de andere zorgverleners, uh, een mantelzorger, doorgaf van, hey, we kunnen dit ook heel anders bezien. En toen was het probleem ook eigenlijk gewoon heel makkelijk opgelost. De visie op zorg uh, is natuurlijk ook een, een, een, kan een heikelpunt zijn. We weten dat, uh, dat migranten met dementie uh, vaak weinig andere zorg gebruiken dan die van de huisarts. We zien ze nog veel, heel weinig uh, in het case management uh, workload. En we zien ze ook nog relatief weinig in verpleeghuizen. Dat heeft ook te maken, uh, we zien ook dat, dat het perspectief dat we in Nederland een soort nationaal perspectief zijn gewend, of hooguit een regionaal. Maar dat veel migranten veel meer over de grenzen heen kijken. En dat heeft natuurlijk te maken met het migrant zijn. Ze kijken ook naar het, het moederland, maar ze kijken ook naar hoe de zorg bijvoorbeeld in Duitsland, waar heel veel familie kan wonen, hoe dat daar is geregeld. En daarnaast is er natuurlijk de kwestie van cultuursensitiviteit en de creativiteit van de zorgverleners en van de mantelzorgers die dat, uh, uh, die dat uh, vormgeven, die cultuursensitiviteit. Maar de quote is eigenlijk een voorbeeld helaas van, van waarin het eigenlijk niet goed gaat. He, dus dus het, het belang van een schoon huis um, en waarom iedereen die daar binnenkomt uh, schoenen in die huiskamer is... Uh, komt. En, en dat heeft ook te maken met dat de huiskamer vaak de, de, de plek is waar gebeden wordt. Um, en als er dan medewerkers zijn die daar niet gevoelig voor zijn, um, ja, dan, dan strandt de zorg. Het tweede aspect van, van samenwerken, de frequentie van de interactie. Eigenlijk kwam ik erachter, weten we daar eigenlijk niet zoveel over. We weten heel veel over de kwaliteit van de communicatie. en um, alle uh, partijen in dat, in, in, die, in, dat samen, in dat samenwerkende zorgteam uh, realiseren zich dat die kwaliteit niet altijd uh, goed genoeg is. Dat het moeilijk is om bij elkaars perspectief aan te sluiten. En dat heeft alles te maken, nogmaals, met taal, met geletterdheid en met gezondheidsvaardigheden. En dit is een, een, een quote van dezelfde dochter met twee uh, ouders uh, met dementie. Waarin ze er ook die, die taal en die benadering en al die kleine dingetjes uh, um, benoemen die, die uh, de, de communicatie in de weg kunnen zitten. Um, ik wil even eentje terug, dan moet ik even denken hoe dat kan. Dus het, het derde aspect van samenwerken is reflexiviteit. He, van ervaren zorgverleners en mantelzorgers zich echt als een team. En bespreken ze met elkaar de perspectieven, de competenties, elkaars rollen en verantwoordelijkheden. Komen er goede afspraken en, en kunnen ze die ook samen monitoren. En je zou zeggen van ja, natuurlijk is daar sprake van. Als ik denk aan een verpleeghuis, dan, dan zijn daar... Uh, zorg, leefplannen. Uh, en, en daar wordt ook regelmatig over gesproken. En toch is de praktijk is heel taai. Uh, en juist als het gaat om, om migranten. Uh, ik heb wel gezien uh, dat, uh, dat er echt een, een bewustzijn is bij veel mantelzorgers van. Hoe het belang van hun zorg, kijk, hè, zoals de, deze, deze quote ook, ook aangeeft: van ja, wij vullen de, eigenlijk de professionele zorg aan en, en wij doen dat op een manier die het voor onze ouders passend maakt. Dus mantelzorgers die geven aan, eigenlijk geven wij belangrijke zorg ook in het verpleeghuis, ook in de thuissituatie um, en Vaak zijn het ook heel praktische dingen. Vaak zijn het ook zij degenen die die cultuursensitiviteit vormgeven. Omdat ze de taal spreken. Omdat ze precies weten wat, in, uh, wat hun ouders uh, waarderen. Welke muziek, wat de, wel, welk eten ze, ze lekker vinden. Um, dus ze, ze vullen een belangrijke rol. En zijn zich er steeds meer bewust van. Ik zie dat ook bij hulpverleners. Um, maar ik zie ook toch dat dat in sommige tijden heel moeilijk is waar te maken. En dat um, waarmaken was extra moeilijk in corona. He, dus dat, dat onderzoek wat we deden tijdens de eerste golf, um, liet zien dat er veel perspectieven en, en uh, prioriteiten dat die gedeeld werden. En dat die ook verschoven in de loop van de tijd. En dat gold voor alle partijen. Dat gold voor... De professionals, dat gold ook voor de mantelzorgers. Um, maar vaak uh, was het perspectief gedeeld, bijvoorbeeld als het gaat om, om het belang om vooral uh, te zorgen voor uh, veiligheid, geen besmettingen. Maar soms verschoven de, of waren de prioriteiten ook verschillend. En dat gold met name natuurlijk met de toegang, de bijdrage van mantelzorgers uh, in de zorg. En, en De verpleeghuizen waren natuurlijk heel, uh, een heel duidelijke... Casus waarin dat zo moeizaam bleek en, en waarin dat zoveel gevolgen had voor, uh, voor de zorg, voor alle partijen. Het, het, in de coronatijd, uh, ik kan moeilijk beoordelen of die frequentie van, van de communicatie, van de interactie, of dat nou minder was. Dat was. Het was wel anders en je zag wel heel veel moeite om, om van alle partijen om dat contact te houden. Ofwel telefoon en natuurlijk was er een grote, ja eigenlijk een boost. Een, een doorbraak als het gaat om, om uh, online interactie uh, via Skype, uh, WhatsApp, Facebook, noem maar op. En enorm veel uh, gebeurt en verbeterd. Was er nu ook sprake van een andere of een betere team, reflexiviteit? Hè? Ik, ik noemde al, er was veel reflectie van de mantelzorg. Juist, juist in de coronatijd, juist natuurlijk vanuit het besef van... We worden eigenlijk buiten de, de zorg gehouden nu in één keer. We hebben tien jaar lang gevochten en, en gesproken en, en steeds maar weer onderhandeld om samen die zorg te mogen leveren. En nu worden we eigenlijk binnen één week buiten de deur gehouden. Dat was heel, heel moeilijk te verteren voor sommigen. Er was ook veel begrip natuurlijk voor de maatregelen. Maar die frustratie over het niet mee kunnen zorgen en de angst van wat dat nou betekende voor de kwaliteit van de zorg en voor de kwaliteit van leven van de ouders, dat was, dat was heel voelbaar. Nou, wat helpt nou om die samenwerking te verbeteren? Wat, wat, wat heeft... Faros met name. Ik, ik, dit is natuurlijk een Faros webinar, maar jullie hebben vast ook allerlei uh, uh, tools. Um, ik zou zeggen, uh, deel die tools ook in de chat met elkaar. Um, want dit is natuurlijk, als je het hebt over samenwerken, het, dit is natuurlijk vooral uh, ons verhaal wat we wel met jullie hebben, uh, hebben, hebben kunnen samenstellen. Uh, maar ik kan niet alles vertellen. Um, als het gaat, natuurlijk is communicatie over jullie visies en over perspectief en het goed luisteren naar het andere perspectief is natuurlijk heel belangrijk. En ook um, door communicatie kun je ook die reflectie samen mogelijk maken. We hebben een aantal tools daarvoor en, en de, met name zijn die dan op, uh, op die laatste drie uh, fases van, van de mantelzorgerreis. Um, een aantal, daar komen we volgend jaar mee. Met name over het, uh, het, het gesprek over het, deel, het delen van zorg. En ook over de tools als het gaat om weerbaarder worden um, bij dementie en corona. Um, maar wat we nu, nu al in, uh, in, in, uh, in onze voorraad uh, hebben, is uh, de gesprekshulplijst. Dat is uh, Zorgen doe je samen. Uh, dat is een gesprekshulp, staat online... Um, die je kan helpen om samen te praten over het, het samen zorg bieden aan een, uh, iemand met dementie. En er is ook een training voor beschikbaar. Een, een tweede is ook een, een, een soort van checklist, een gesprekslijst uh, over mantelzorg en over overbelasting. En ook die kun je vinden op, uh, op onze website. Een derde die is heel, heel geschikt om uh, te gebruiken voor reflectie en dat is een heel uitgewerkte casus die, uh, um, die een, een, een casus van ouderen met dementie uh, behandelt in een achterstandswijk. Dus ik hoop dat jullie die tools eens uh, um, gaan bekijken. Uh, als jullie daar uh, meer aan de slag willen of vragen over hebben, uh, neem dan alsjeblieft uh, met ons contact op. De slide lijkt nu even vast te zitten. Ik wil naar de volgende. Nou, als iemand mij kan... Ja, gelukkig. Ja, dankjewel. Um, als we nu kijken naar uh, het, het uh, mantelzorgerschema... Mijn beeld is weggevallen. Ik hoop dat jullie nog wel iets zien. zie ook even geen beeld. Ja, nou in, in het schema zien jullie en we sturen natuurlijk alles op. Even nog terug. Ja, Hè, dus dit is uh, het. Uh, uh, als we nu kijken naar het complete plaatje. Dan, zien we, dan heb ik daar uh, voor de laatste drie fases de tools ingevuld. Jullie krijgen allemaal uh, de powerpoints en, en uh, dat krijgen jullie toegestuurd in, uh, in januari. En daar zijn we, dan hebben we dan ook de linkjes naar deze tools ook ingevuld. Dus, uh, maar jullie kunnen ook nu al uh, op de VAROS-site natuurlijk kijken. Nou, dit, was, dit was mijn verhaal. Um, ik, uh, ik, zei al, ik benadrukte al dat we uh, die tools hebben ontwikkeld met, ik, uh, met mensen zoals jullie. Uh, sterker nog, ik, ik zag in de, in de deelnemerslijst dat daar uh, verschillende oude bekenden in zaten. En ik hoop dat, uh, dat we heel veel nieuwe bekenden uh, nu hebben gemaakt. Uh, missen jullie iets, laat het ons weten. En laat ook weten of jullie dat samen met ons iets aan willen pakken. Want uh, wij hebben elkaar nodig om, uh, om betere dingen te maken, om de zorg te verbeteren. En ik doe dat het liefst uh, in co-creatie met jullie allemaal. Dank jullie wel. Ik geef het, uh, ik geef het stokje weer terug aan, uh, aan Rojny. Ja, Dank je wel, Caroline, uh, voor je mooie uh, verhaal. Uh, ik zou nog heel graag even de slide willen hebben waar, waarin wij alle producten nog zien. Als, als, als, als, als, als Carolina als jij dat terug in beeld kan krijgen. Ja, probeer ik. Um, en uh, tegelijkertijd uh, zijn er heel veel vragen uh, gesteld. In de chat. En wat mooi is om te zien is dat jullie ook heel goed op elkaar hebben gereageerd en de vragen hebben beantwoord. En Jennifer en ik hebben dat ook zoveel mogelijk geprobeerd te doen. Maar zoals we allemaal hebben gezegd, benader ons ook na deze webinar met jullie vragen over dementie en migranten. En Caroline, dan heb ik nog een aantal vragen ook gericht aan jou over jouw presentatie. Een vraag van Jos van der Deuren. Deure. De reis van de mantelzorger stopt niet bij het overlijden van de zorgvrager. Is er ook aandacht voor mantelzorg in de periode daarna? Ja, wat, wat, wat, een, een, een, goeie, wat een wat een mooie vraag. Uh, daar, is, daar is te weinig aandacht voor. Ik, uh, uh, en dat, dat is uh, bij, nou, bijna toevallig... Uh, in, in mijn contacten met mantenzorg kwam ik uh, heel recent iemand tegen die, uh, uh, die eigenlijk in een soort gat was gevallen na het overlijden. Uh, en, uh, en dat, dat, dat, dat had uh, natuurlijk ook met, met, met sociale, hè, en met emoties, met verlies en uh, rouw te maken. Maar het had ook met heel praktische dingen te maken. Hè. Mantelzorgers die uh, stoppen met werken of ze gaan minder werken. Uh, en dat is financieel uh, best lastig. Um, en dan um, kunnen ze eigenlijk weer aan, aan, de, aan het betaalde werk. Hè, want mantelzorg is natuurlijk ook werk, maar dan kunnen ze aan betaalde werk. En dan is er niemand die hen dan weer een steuntje in de rug geeft. Um, inmiddels, dus ik, ik hoorde dat dat, ja, dat dat als een gemis werd ervaren. En tegelijkertijd hoorde ik ook, toen we daar een beetje in verdiepen, dat er wel wat initiatieven zijn om... Uh, om mantelzorgers uh, daarbij te helpen en, en daarbij eigenlijk ook ons, ons allemaal te helpen, want ja, die mantelzorgers hebben heel veel in huis, hebben heel veel ervaring. Um, dus ik, ik heb gehoord, maar ik ben daar zelf niet zo in, in, in thuis, dat er, dat er initiatieven zijn om uh, bijvoorbeeld mantelzorgers te interesseren voor het werken in de zorg. Um, en misschien zijn er deelnemers die er nog iets meer van weten, dan hoor ik dat ook heel graag. Dankjewel Caroline. Ja, ik ken ook zelf zo'n initiatief uh, van een thuiszorgorganisatie in Utrecht die uh, mantelzorgers uh, ook in dienst nam. En uh, als dan de partner of, uh, of vader of moeder over, overleed, dat ze dan uh, verder gingen uh, zorgen als thuiszorgmedewerker voor andere uh, ouderen en hulpbehoefenden. Dus dat is een hele mooie constructie. En er is nog een vraag uh, van uh, de heer of mevrouw uh, Tjadin. In Amsterdam zijn er case managers dementie. Ja, eigenlijk uh, is een case manager dementie een belangrijke uh, functie uh, van iemand die de regie pakt in die zorg aan uh, iemand met dementie. En um, wat ik mij afvraag is waarom er geen case managers zijn gericht op uh, de migrantengroep. Zou dit helpen uh, om ook zo die uh, familie uh, beter te bereiken en te ondersteunen en te begeleiden in het proces? Wat denk jij? Sorry, kun je de vraag nog eens herhalen? Nou, zou, zou, uh, zou de case managers van een uh, migrantenafkomst, dus, uh, dus een grotere diversiteit in, uh, in, in de achtergrond van case managers, zou dat helpen in het bereiken van de uh, mensen met dementie, maar ook het begeleiden en het ondersteunen? Ik denk dat dat zeker kan helpen. Um, hè, want want ja, vaak weten die gewoon meer over een specifieke uh, cultuur. Uh, en, en, en, en taal kan natuurlijk dan ook uh, een belangrijke factor zijn. Uh, tegelijkertijd ook, moet je dan ook wel uh, um, respecteren dat ook, ook die case managers soms uh, uh, niet alleen maar uh, mensen met dezelfde uh, achtergrond in, in behandeling willen hebben. Uh, dus dus uh, van beide partijen is er dan toch nog steeds de vraag van is er een klik willen... Um, willen we will allebei de partijen um, met, met elkaar in zee gaan. Het is niet vanzelfsprekend dat dat dan alle, voor, allemaal, uh, voor alle partijen de voorkeur heeft. Maar ik denk in zijn algemeenheid, als, als er meer uh, mensen met, met, met verschillende achtergronden in de zorg uh, werken, dat dat een, een, een, een groot pre is. Ja, ja dank uh, en dan heb ik nog één laatste vraag en dan, dan vragen we Jennifer erbij en dan doen we uh, nog een aantal vragen, slotvragen uh, uh, aan jullie beiden. En dan uh, gaan we ook uh, naar een afronding. Um, er is een vraag over uh, van Linda van Inge uh, en zij vraagt wat is de rol uh, van de geestelijke verzorger in deze dementiereis? Uh, en is deze breed genoeg en wordt die in verschillende fasen ingezet? Kan je daar iets over kunnen zeggen? Ja, wat ik... Uh... Um, nou ja, als je nog denkt aan het, uh, aan het plaatje hè, van, de, van de, de mantelzorger en, en de, de patient journey, dan zie je um, dat er met name uh, in het verpleeghuis en, en rondom het, het sterven, dat er ook uh, uh, de geestelijk verzorger wordt betrokken. Uh, ook de, de geestelijk verzorger met een andere achtergrond. Uh, ik durf niet te beweren dat dat in alle verpleeghuizen voldoende gebeurt. Um, maar daar zijn zeker initiatieven in. Oké, okay. dankjewel Caroline. Um, ik ga zo nog even aan je dus Als binnen... iemand, mag ik even, Roos, niet? Ja, als tuurlijk. iemand een geestelijk verzorger uh, uh, zoekt voor het verpleeghuis, wij hebben uh, een, een heel goede kandidaat voor jullie die bij ons uh, uh, stage heeft gelopen en is afgestudeerd en, en veel initiatief neemt. Ja, heel mooi Caroline. Uh, en ja, geef ze voor, uh, uh, voor de islamitische gemeenschap met name. Ja. Um, uh, dankjewel. Ja, ik zie nog heel veel vragen in de chat. En ik vind het ook echt goed dat jullie uh, ook elkaar uh, beantwoorden. Um, ik wil heel graag Jennifer er nog uh, bij vragen om uh, nog wat slotvragen door te nemen. Ja, ik, ik ben er. Uh, hi, en ik wil ook even aandacht voor de Mentimeter. Um, onze collega's Sita en Karin uh, zullen. Een linkje plaatsen in de chat uh, met een code uh, die je vanuit je mobiele telefoon uh, kan inzetten, waarbij wij een aantal vragen aan jullie stellen uh, over dit thema dementie en migranten. Uh, en die informatie kunnen wij weer gebruiken om bijvoorbeeld een volgend webinar um, voor te bereiden uh, en ook kijken van uh, wat speelt er en welke producten missen jullie bijvoorbeeld. Um, ja, ik, zit in, uh, ik zie nog heel veel vragen. Um, maar ik, ik, ik heb twee uh, slotvragen voor jullie uh, allebei uh, nog uh, voorbereid. En uh, de eerste stel ik aan Jennifer. Um, Jennifer, um, er speelt heel veel in, in, in de wereld van dementie en dementiezorg. En wij als vaders richten ons met name op die groep uh, uh, mensen met dementie met een de migratieachtergrond en mensen met een uh, lage sociaal-economische status. Um, en, en we zetten ons continu met partners in om impact te maken op dit onderwerp. En als, nou, uh, als jij nou drie uh, prio's uh, mag uh, verwoorden, wat, zou, wat zouden jouw prioriteiten zijn voor de dementiezorg? Ja, ik vind het een leuke vraag. Het past echt wel bij zo'n beetje het eind van het jaar. Met uh, vooruitkijken naar uh, ja, wat uh, hopelijk 2021 als beter jaar dan 2020 uh, ons gaat brengen. Um, we hebben ook net een nieuwe nationale um, dementiestrategie, waarin um, de herziene zorgstandaard heel prominent in staat. Ja, mijn wens zou echt zijn dat uh, die zorgstandaard uh, goed uh, geïmplementeerd wordt, overal omdat daarin heel veel haakjes zitten, juist ook voor uh, migranten met dementie en hun mantelzorgers. Um, en ja, ik vind een van de belangrijkste daarin echt een tijdige diagnose, omdat je daar zoveel verdriet mee kunt voorkomen. Um, ja, dan, dan kan je gewoon echt al op tijd laten weten um, ja, wat, wat iemand te wachten staat. We weten steeds meer over advanced care planning, um, dat dat ontzettend prettig is voor veel mensen, maar dat komt nog niet genoeg aan bij uh, migranten met dementie. En dat begint echt met een diagnose. Dus dat zou mijn eerste zijn. Um, ja, mijn, mijn tweede zou zijn om toch ook al um, helemaal, in, helemaal aan de start echt rondom de diagnose in gesprek te gaan over delen van zorg. Um, we zien toch te vaak dat, hè, de, de, de, zo, zo, is, zo past dat ook in, in hoe de familie uh, al langere tijd uh, zich tot elkaar verhoudt, dat heel veel zorg op één... Een paar schouders rust. Dus één speelzorger die alles doet. En met dementie, ja, je hebt elkaar nodig. Je moet het echt samen doen. Dus begin het gesprek daarover al. Heel vroeg in het, in het traject. Uh, en niet in de trant van uh, dingen overnemen. Maar naast iemand staan. En, me, en met iemand meedenken. En, en voor iemand dingen uitzoeken. Zo help je al zoveel. Dat vind ik ook heel mooi aan bod komen in de podcast. waarin uh, Kusse Duran... Uh, ja, dit heel, heel mooi verwoord. Dus ik hoop dat jullie daarna gaan luisteren. En als laatste, ja, preventie van dementie. Ik, ik zie daarin dat er uh, breed steeds meer aandacht voor komt. Um, en preventie van dementie begint al op je veertigste. Dat is eigenlijk de leeftijd uh, van veel mantelzorgers, wiens ouders dementie krijgen. Dus ga ook met hen in gesprek. Wat kunnen mensen zelf doen om... Uh, ja, om dementie te voorkomen. Tuurlijk heb je niet alles in de hand, maar we weten wel dat een heleboel uh, dementie verminderd kan worden als mensen uh, gezonder eten, gezonder bewegen en ook sociaal actief blijven. Dus, en ook deze kennis, heel veel mensen weten het niet en willen het wel heel graag weten. Dus help ze aan deze informatie komen. Dankjewel Jennifer. Uh... Voor deze mooie update slash samenvatting op dit onderwerp. En Caroline, ik had ook nog een vraag voor jou voorbereid. Jij mag even dromen. Mijn vraag aan jou is: stel dat we volgend jaar in december weer een webinar. Mogelijk wel live hebben georganiseerd, ook met zoveel mensen. Wat zou jij dan willen dat er is bereid in dat jaar op het vlak van dementie en migranten? Ja, mooie vraag. Uh, dromen en ook goede voornemens. Hè? Dat, dat is, dat is uh, om te kijken van wat, wat ik kan bijdragen. Uh, nou, het sluiten aan wat ik, wat ik uh, net ook wel uh, besprak, is van het zou zo mooi zijn als we uh, die, uh, dat, dat die zorgverleners dat, dat meer teams worden. Dus dat, dat mensen echt elkaar beschouwen als co-zorgverleners. Dus op, op gelijkwaardig niveau, ieder zijn eigen belangrijke bijdrage. Als, dat, als we daar echt stappen in kunnen maken. maar Ik, ik weet dat dat heel taaie, taaie stof is, maar zo, zo, het, is, het is gewoon heel belangrijk. En het geeft ook heel veel voldoening als het lukt. En, en nog een ander, eh, ander punt is als we komend jaar eh, wat stappen kunnen zetten om... Uh, de co-creatie met verschillende partijen, met mantelzorgers, met, met professionals... Um, en met onderzoekers en ontwikkelaars, dat we daar nieuwe producten in kunnen maken. Uh, um, en we hebben daar al wat stappen gezet, het wordt tijd dat we dat ook wat op grotere schaal uh, kunnen doen. Um, want ik zie veel mantelzorgers die, um, die hebben zoveel in huis qua kennis en ervaring... Um, eigenlijk zouden zij ook uh, veel meer kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van producten, maar ook aan het ontwikkelen van kennis. Dus ik zie ze ook steeds meer stiekem als een soort co-onderzoeker. Um, ja, dus als, als we elkaar daarin meer kunnen vinden het komende jaar, dan, uh, dan ben ik een nog gelukkiger mens. Ja, dankjewel uh, Caroline. Ik zie ook een mooie vraag uh, in de chat van uh, wat is nu het vervolg van dit uh, webinar. Uh, sowieso in praktische zin zullen wij uh, alle informatie, en misschien kan, uh, kunnen we dan ook al naar de volgende sheet, zullen we alle informatie, we hebben zelfs uh, de mogelijkheid om uh, de chat uh, op te slaan. Maar we zullen een mooi bericht uh, hierover maken. We zullen de opname uh, met jullie uh, delen. Dus dan kunnen jullie het hele verhaal uh, terugzien. Um, en wij zijn er natuurlijk ook uh, voor jullie beschikbaar als team ouderen om allerlei vragen met betrekking tot uh, dementie uh, en migranten en dementie en uh, ouderen... Um, ja, die kun je naar ons mailen en die kunnen we beantwoorden en we willen ook natuurlijk nog graag verder met jullie in gesprek. En uh, een van de vragen in die Mentimeter is ook van op welke onderwerpen zouden jullie nog meer uh, informatie willen en waar kunnen wij nog meer bijeenkomsten over uh, gaan doen. Uh, dus vul dat uh, ook in en dan, uh, ja, dan gaan wij uh, nog meer mooie bijeenkomsten voor jullie organiseren, ook in 2021. Uh, ik heb hier uh, de website uh, van het programma. Uh, en daarin zit een themapagina dat ingaat op alle producten die net uh, als laatst uh, zijn genoemd. Uh, we hebben ook de website van Zorg voor Beter, die ook een pagina heeft die ingaat op uh, dementie en migranten. En uh, wij zijn ook onderdeel van Dementie Zorg voor Elkaar, waarbij we allerlei praktijkverbeterprojecten en adviestrajecten doen. En daar wordt ook aandacht besteed aan de specifieke doelgroepen, uh, waaronder uh, migranten met dementie. Um, en dan ik kan het ook nog even kunnen naar de volgende sheet. Hier staat dus dan weer die, uh, de themapagina. We hebben ook uh, begrijpelijke informatie over corona. Elke keer als er weer een nieuwe persconferentie is, dan uh, passen wij onze informatie aan. Dus kijk daar ook vooral uh, Die kun je ook delen. Uh, heel makkelijk. Uh, via WhatsApp. Ik hoor een. Uh, ik hoor een. huis. nog Even uit kan zetten. uitge een. Even wel. Hier staan ook al onze uh, e-mailadressen. En je ziet ook dat wij op sociale media ook um, uh, ja, goed zichtbaar zijn via Twitter, LinkedIn. Uh, uh, we hebben een YouTube kanaal en uh, we zijn uh, op uh, Facebook uh, te vinden. Uh, ja, dan, dan denk ik dat ik uh, mooi binnen de tijd uh, kan gaan afsluiten. Ik heb niet eerlijk gezegd de chat meer bekeken, maar er, volgens mij is er wijs veel uitgewisseld. En uh, dat was ook onze bedoeling. Uh, dat jullie tips en tricks aan elkaar uh, uitwisselen. En Wij hopen dat, uh, dat jullie nog uh, veel gebruik zullen maken van onze producten en wees ook kritisch. Geef ook bij ons aan wat je mist uh, of hoe het beter kan. Graag uh, tot de volgende keer. Heel erg bedankt allemaal. Bedankt allemaal. Bedankt. bedankt. Alle goed. Bedankt. Dag. Dieuw. Bedankt. Hartelijk dank. Bedankt. Dankjewel, dames. Geen dank. Heel bedankt. Heel bedankt. Ja, veel dank. Heel graag gedaan. Ik laat hem nog gewoon even staan. Oh, dat, ik weer. dat is niet fijn, mensen. Okay, komen we komen nog even. Ja, even alle erin Dat is echt heel stom. Want dan wil ik de camera aanzetten en dan zegt hij: Mo. Oh. Dan gaan we opeens van 188 deelnemers naar een kleiner groepje. Hallo allemaal, ik ben niet Chantal, maar Vicky. Hi Vicky, Hallo. leuk om mijn gezicht te zien. Ja. Eigenlijk, hè? Ik ben de, nu de linkerhand van uh, Sandra. Leuk. Nee. Ik hoop een keer de rechter, maar ik uh, voel me nog net zo kneus uh, met alles. Maar dat, dat zei, komt goed. We zijn nu jouw rechterhand. Ja. Hé, hey, wat leuk om dit te zien. Want het is voor mij voor het eerst, zo'n uh, zo Zoom-meeting. Uh, ik heb alleen nog maar van die borrel met vriendinnen Zoom-meetings gehad. Maar dit is toch andere koek, hoor.